Hoe organiseer je een succesvolle challenge? Dat is een vraag die ik natuurlijk heel vaak krijg. Ik sta hier midden in de jungle in Mexico en tegelijkertijd help ik honderden ondernemers. Het gaat vaak niet om de techniek, het gaat over iets heel anders en het allerbelangrijkste dat deel ik in deze video, want wat is het allerbelangrijkste? Kijk, het allerbelangrijkste is dat je mensen leert te kijken door jouw ogen. Dus dat je ze toont wat de potentie voor ze is dat je ze laat zien wat er allemaal mogelijk is voor ze. Dat ze dat ervaren, dat ze dat uitrekenen, dat ze het echt voor zich zien. Dat is één van de elementen die je meeneemt in een succesvolle challenge. Ik ga je daar zo meer over vertellen. Mijn naam is Irene OC, de Webacademie. Ik heb duizenden ondernemers geholpen online trainingen te creëren en succesvol te verkopen, onder andere ook door het geven van challenges. Inmiddels heb ik er tien gedaan of zo voor meer dan 100.000 euro per stuk. En uh, ja, ik weet echt precies wat er komt kijken bij het geven van zo'n succesvolle challenge. Wat er heel vaak misgaat is dat we mensen bedelven onder de kennis tijdens zo'n challenge, waardoor ze compleet verzadigd de challenge uitgaan. Dat is echt een grote valkuil. En let daarop, weet je, als je een challenge geeft, zijn er andere dingen veel belangrijker. In deze video laat ik je zien wat dat is. Dus ik zal je zo laten zien hoe je meer in kunt gaan op het tonen van de potentie die ze in zich hebben. En hoe jij dat praktisch ook in een challenge naar voren kan laten komen. Maar wat net zo belangrijk is, is dat ze vertrouwen krijgen in jou natuurlijk. En dat gebeurt tijdens zo'n challenge als je echt aanwezig bent en er echt voor de deelnemers bent. En het derde component is dat ze hun eigen bullshit stories achter zich kunnen laten. Dus besteed daar ook voldoende aandacht aan. Nou, als we het hebben over dat eerste stuk, die potentie, dat kan je al tonen door mensen gedurende challenge te laten zien en te laten uitrekenen wat er mogelijk voor ze is als ze die hindernis overkomen. Als ze de kennis tot zich hebben genomen, het allereerste stukje waar je ze mee helpt tijdens een challenge. Het hoeft ook echt niet altijd te gaan om business of om sales, zelfs met bijvoorbeeld een challenge rondom het boosten van je zelfvertrouwen. Kan je mensen laten uitrekenen wat het voor ze betekent als ze dit vergroten, de oefeningen die je ze meegeeft bijvoorbeeld. En wat voor impact dat kan hebben op zichzelf, hun gezondheid, relaties met wie ze hebben in hun directe omgeving. En natuurlijk ook op het werk. Want juist met dit extra stukje zelfvertrouwen kunnen ze bijvoorbeeld dingen doen die ze voor, daarvoor echt niet voor mogelijk hielden. Dus neem die dingen vooral mee in je challenge. Dus laat ze dat uitrekenen. Nog al, na een paar dagen nogmaals en zeker aan het einde nogmaals, zodat ze echt kunnen zien wat de potentie daadwerkelijk voor ze is en wat dat voor ze betekent. Dan hebben ze een ontzettende speurt gemaakt en dat is het begin. Dat is het begin naar het grotere pad en in dat grotere pad, het echte hoe, dat leg je natuurlijk uit in jouw training of in jouw programma's. Ik ben ook reuze benieuwd wat jij met deze inzichten gaat doen, dus deel dat in de comments. Heel veel succes! Doei!